Ik schrik wel eens van hoe ver men is. Er is zoveel meer te halen uit die technologie. De HR-afdeling steeds meer gevraagd wordt. Steeds meer businesspartner is ook. Want dat wordt in de toekomst wel het grote thema. Je kunt het wel inrichten, maar je moet ook mensen meekrijgen. Maar als we er helemaal doorheen zijn... Yo, dan, dan zie je ze vliegen. Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent? Zeker in de tijd van vandaag. En op welke manier kun je hier met HR invulling aan geven? Daarover ga ik in gesprek met diverse experts in een reeks video's die ik maak samen met Loket.nl. Welkom bij CVD TV. Bij mij te gast Bram Krijnen, partner bij Kro Voederer. Bram, harte welkom. Dankjewel. Even een dilemmaatje mee te beginnen, want ik heb je een beetje researcht, zeg maar. Het is altijd leuk om even op te warmen. Uh, je mag of nooit meer werken, of je mag nooit meer iets met basketbal doen. Oei. Dan wordt het uh, toch nooit meer iets met basketbal. Ja, dat is een dilemma was dat, hè? Ja, <laughs> ja. de uitdaging bij werken is toch uh, net iets groter dan bij basketbal. Wat, wat heb jij met basketbal? Uh, nou, uh, basketbal gaat als een rode draad door mijn leven. Dus ik ben uh, op mijn zesde gestart met basketbal. In Oostruut, ik woon in Oostruut. En uh, sindsdien uh, ja, ben ik eigenlijk al sinds die tijd uh, bezig met basketbal. Eerst als speler. Ik heb, uh, ben je bent niet super lang toch, of wel? Of nee, we, nee, we, nee, toch? nee, ik ben niet super lang. Je bent niet echt zo'n basketballer van twee meter nee. of zo? Dat is wel de perceptie die iedereen heeft, hè? dat je ja. als basseballer lang moet zijn. Ja, maar dat is dus niet. Nee, het is helemaal niet zo. Oh. Uh, in het team zie je wel lange spelers en, en minder lange spelers. Team, ja, ja. Waarbij die minder lange speler vaak uh, de spelverdeler is of uh, de snelle man. Uh, uh, dus iedereen heeft wel zijn rol in een team. Qua HR natuurlijk ook uh, een interessante. Ja precies, de metafoor um, is daar. Maar ja, ik, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met basisspel. Eerst dus als speler. Ik heb op een redelijk niveau gespeeld. Ja. Uh, op een gegeven moment best wel intensief. In de puberteit was ik... Alleen maar aan de basketballen. Um, en ik moet zeggen, ja, nu um, ik ben voorzitter van een club. Wij zijn als Crow verbonden aan uh, de heroes in den bos. Uh -huh. Dus ik, ik vind het heel leuk om, uh, nou ja, die combinatie ook uh, te ja, hebben. Maar goed, als de keuze toch gemaakt moet worden, dan maar yeah. blijven werken. Ja, met je hart Ja, dat zeker. Ja. Ja, het was een ja, echt dilemma. Ja, het was echt het wel een dilemma, dilemma. Ja, ja. Maar we gaan het niet over basketbal hebben verder in dit gesprek. Tenminste, dat was niet de opzet. Maar het nee. is altijd leuk om even op te warmen. een beetje een beeld te krijgen bij de persoon Bram uh, Krijne. Um, uh, we gaan het hebben over HR, de toekomst van HR. Wat ja. er allemaal speelt. Uh, maar misschien slim om even te beginnen bij uh, het bedrijf Kroofvoederig. Uh, ja. Wat is het? Wat doen jullie allemaal? Simpel gezegd uh, een account is en adviesorganisatie. Uh, van oud zijn echt een, een accountantsclub. Uh, uh -huh. Zo zijn we gestart. we uh -huh. staan ruim 60 jaar. Um, ik ben er in 2012 uh, ben ik als partner toegetreden. Uh -huh. um, heb daarvoor een, een pensioenadviespraktijk gehad. Die heb je ingebracht? Heb ik ingebracht. Het um, was een kleine praktijk, maar ik werkte al wel samen met, met het kantoor. Uh -huh. uh, en het kantoor uh, wilde eigenlijk zich tien jaar geleden ook echt gaan verbreden. Ja, dus um, van accountants en belastingadvies naar ook echt ja, veel meer gespecialiseerde diensten. Mm -hmm. Dus de HR-praktijk die we nu hebben is eigenlijk destijds gestart met, uh, nou, eerst maar eens pensioen gaan opbouwen. Mm -hmm. um, dus wat wij, um, ja, we, we hebben altijd al bijvoorbeeld salarisadministraties gedaan voor klanten, slagersadvies. Ja. Um, nou, en destijds ben ik eigenlijk begonnen met uh, het opbouwen van een pensioenteam. Um, kijk je nu. Vandaag de dag naar, naar Crowfooderen, dan hebben we een aantal uh, servicelines um, uiteraard nog steeds accountancy, nog steeds belastingadvies. Ja. Um, uh, HR is inmiddels best wel gegroeid, hè. we zitten nu met, met 70 mensen in dat team. Mm. Mm. Um, allemaal zeg maar, professionals. Mm -hmm. um, we hebben ook een IT-tak, we doen veel in data science. Um, ja, dus je ziet dat we ons steeds meer zijn gaan ontwikkelen uh, als een ja, veel meer brede dienstverlening. Ja. Waarbij ook um, nou, advies, maar ook allerlei supportdiensten, technologie en, en data steeds belangrijker Ja, precies. Ik ga het zo meteen meer over hebben. Zijn jullie, mag ik jullie als middelgroot kenschetsen? Of? Ja, middelgroot. ja, ja precies. Bij 150 ja, mensen hebben we. Die. Ja, en jullie klantportfolio, dat is MKB? Ja, MKB, wat wel steeds verder oploopt uh, naar grote bedrijven, yeah. um, geen corporate. Um, en wat, denk ik, de klanten van ons wel kenmerkt het, het zijn echt wel ondernemende mm. bedrijven soms ja, ondernemers ja. vaak ondernemers eigenlijk of ja. families ja. Um, maar de klanten die ja waar ik ook kom uh, die zijn altijd bezig met een plan ja. dus uh, meerdere plannen tegelijk waarschijnlijk ja dus ondernemers ook nog eens, eigen. ja en niet alles slaagt hè, ook nog ja. Maar, ja. maar maar dus die dynamiek dat ja. is wel uh, ja wat ons kenmerkt ja, ja, ja. Laten we eens een paar thema's behandelen als het gaat om uh, HR en wat er speelt. Je noemde het net al en daar wil ik ook maar meteen mee beginnen. Technologie en, uh, en data. Ja. Um, hoe belangrijk is dat? Ik denk dat het uh, heel belangrijk is. Uh, en ook cruciaal voor zeg maar, de toekomst van, van, nou, van bedrijven, maar ook van, van HR binnen bedrijven. Um, wat wij veel zien is dat bedrijven bezig zijn met de slag naar uh, nou ja, van zeg maar, traditioneel... Um, HR-bedrijven, wat heel erg administratief gericht ja. nog is. Hè. Ja. Um, naar we willen veel meer aan de, wij noemen dat aan de people-kant bezig zijn. Ja. Hè. Dus uh, van, van talenten binnenhalen tot talenten ontwikkelen ja. uh, enzovoort. Um, daarvoor is het vaak wel nodig dat bedrijven die administratieve processen. Nou ja, digitaliseren. Mm. Dat geeft gewoon simpelweg ruimte. Dat is eigenlijk ja. stap 1. En dat is een noodzakelijke stap. En hoe ver is het MKB eh, ondernemen Nederland daarmee? Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik schrik wel eens van hoe ver men is. Uh, in de zin van uh, men is dus niet ver. Nee. Mm. Nee, ik kom bij toch ook wel grotere bedrijven. Um, die wel eigenlijk heel duidelijk voor ogen hebben van goh. Wij willen over vijf jaar uh, strategisch gezien hier staan met het bedrijf. Yeah. Die snappen ook wel van, joh, dat, dat betekent ook dat ik aan die peoplekant heel veel moet doen. Mm -hmm. Maar als je dan gaat kijken, hoe uh, uh, staan we er eigenlijk voor? Technisch gezien, de basis? Ja, ja. ja. ja dan, veel, dan is de basis uh, vaak ingericht. Yeah. Um, maar er is zoveel meer te halen uit die technologie. Yeah. Dat het, en dat is eigenlijk stap twee, als je het eenmaal processen gedigitaliseerd hebt. Dan kun je vervolgens natuurlijk wel gas geven op, uh, nou ja, technologie helpt bijvoorbeeld ook bij talentontwikkeling. Bij inzicht krijgen in uh, hoe functioneert nou eigenlijk die organisatie. Hoe werkt technologie met talentontwikkeling op het gebied van talentontwikkeling? Nou, denk aan, um, ik had het net over uh, talent aan boord halen en talent ontwikkelen. Um, wil je talent ontwikkelen moet je ook wel weten waar staat men nu. Ja. Uh, dus je moet inzicht hebben in... Welke skills heeft iemand, welke drijfveren, competenties enzovoort. Daar, daar zijn natuurlijk allerlei tools voor. Hè? Dus je hebt allerlei mm -hmm. assessment tools ook. Mm -hmm. uh, maar dan krijg je een rapport en daar kun je iets mee gaan doen hoor. Maar digitalisering um, uh, helpt je ook om bijvoorbeeld um, in een omgeving... Uh, dus stel je creëert een, een HR-omgeving volledig digitaal, ook voor een medewerker. Mm -hmm. Dan kun je medewerkers ook gaan volgen. Um, en dan kun je, in die, zoals ik net als voorbeeld gaf, het bedrijf weet wel waar ze over vijf jaar willen staan. Als je dan een vertaalslag maakt in welke competenties heb ik dan nodig? Mm. Kun je ook mensen gaan begeleiden naar die competenties toe. Nou, um, tegenwoordig heb je um, veel meer dan, nou, een aantal jaar geleden, uh, tools die het ook mogelijk maken om niet alleen het inzicht te verkrijgen in medewerkers, in hun skills, maar ook om Eigenlijk uh, bijvoorbeeld een opleidingsaanbod te creëren om mensen uh, uh, nou, te monitoren eigenlijk. Ja, ja. Uh, niet alleen de medewerker zelf, maar ook de leidinggevende. Dus je wordt echt wel onderdeel van een ontwikkelplan op die manier. Mm -hmm. Digitalisering ja, ja. wordt ook belangrijk. Uh, mm. de, ja, met name die nieuwe generatie, die verwacht gewoon heel veel... Uh, van die digitale omgeving. Hè. Mm. Dus die is ook uh, thuis, ze, zijn ze ook digitaal, zal ik ja. maar zeggen. En ook in, in uh, dingen als samenwerken met elkaar. Hè. Je hebt ja. ook heel veel binnen bedrijven. Ja. Um, nou ja, daar heb je natuurlijk ook allerlei tools voor. Dus daar gaat het al meer over werk. Ja, ja want dat is, dat is goed dat je dit zegt. Want ik snap, ik hoor wat je zegt. Maar wat betekent dit voor een HR-afdeling? Zo zeg maar voor de rol van een HR-afdeling? Ja. Nou ja, die verandert natuurlijk ook. Ja. Um, je ziet dat een HR-afdeling steeds meer, uh, nou, bijvoorbeeld al samenwerkt met de IT-afdeling. Mm. Omdat die digitaliseringsslag, hè, die gaat vaak uh, nou ja, in combinatie met, uh, met die twee afdelingen binnen een bedrijf. Mm -hmm. Dus um, wij zien ook dat op het moment dat je uh, dat digitale platform hebt, dan heeft HR er ook letterlijk een rol in, hè, uh, als in functioneel beheer. U moet ook werken in die systemen. Mm -hmm. Dingen accorderen, dingen in gang zetten, dingen monitoren. Um, dus daar zie je een rol. En wat ook belangrijk is, je ziet ook een rol dat. Um, hoe meer je digitaliseert, hoe meer informatie en data je hebt, um, hoe meer HR ook betrokken raakt bij nou ja, dat plan. Ja. En um, ook de, ja, zeg maar gewoon de, de, de ken- en stuurgetallen. Uh, vroeger zat dat allemaal bij uh, de financial, zeg maar. En nu zie je dat ook de HR-afdeling. Steeds meer gevraagd wordt, steeds meer businesspartner is ook. Intern. Intern, ja, ja dus, dus richting een directie, of vaak ook wel onderdeel uitmaakt van de directie. Um, omdat die people -kant zo belangrijk wordt in het strategische plan. Ja, in, in alle plannen van elke onderneming vandaag de dag. Het schreeuwt people-people ja. vandaag de dag. Ja. Maar betekent dat ook, bedoel, uh, waar ligt de grens dan? Want. Um, uh, uh, een HR afdeling die je noemt net al richting finance, richting directie, maar ook richting kan voorstellen, als je het hebt over talentontwikkeling, dan raak je ook uh, het, uh, het management van een afdeling of zo die met zijn ja. mensen bezig. Waar ligt, die, waar ligt de grens van HR? In hoeverre ben je een facilitaire unit en in hoeverre ben je echt onderdeel van dat soort processen? Ja, um, nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per bedrijf hè, en ook wat, ja. wat zijn dan die doelstellingen van een bedrijf. Maar... Uh, wij zijn nu met, ook met steeds meer bedrijven in gesprek... die eigenlijk bij ons komen met de vraag... ik heb dat plan, we hebben gedigitaliseerd. Ja. Um, soms moeten ze nog wel de structuur... de, de inrichting van het bedrijf uh, uh, zijn ze mee bezig. Mm -hmm. Maar als dat ook aan, uh, op orde is... dan gaat het eigenlijk over de vraag... en hoe krijg ik nou iedereen aan? Ja. Um, en dat gaat over verbinding, leiderschap, teamplay. En daar heeft HR... Eigenlijk zijn echte rol, denk ik. Hebben ze die ook in het echt? Als je kijkt naar MKB in Nederland en naar ondernemen in Nederland? Ook te weinig. Ja, Kijk, wat, maar wat daar um, wel heel lastig aan is, want zo, wat het net over digitalisering nu over leiderschap en, en dergelijke mensen aankrijgen, ja. um, wat over, over, over data. Het is natuurlijk voor een, een HR-afdeling binnen een bedrijf, met name zeg maar, MKB, en ook MKB, grote maar, ja, ja is het wel lastig om al die competenties ja. in één afdeling te hebben. Dat gaat eigenlijk niet. Dus wat je bedrijven ziet doen, die moeten denk ik heel hele goede keuzes maken. Wat wil ik in huis hebben? Mm -hmm. En wat beleg ik bij samenwerkingspartners. Wat adviseer jij... Um... Uh, uh, MKB ondernemers jullie klantenportfolio. Uh, uh, die, die zeggen van joh, ik wil daar bijblijven. Ik wil voorop lopen uh, als HR-afdeling, wat de trends zijn, wat de ontwikkelingen zijn, uh, hoe ik me moet aanpassen. Uh, wat adviseer je jij ze dan? Zonder, even los van het feit van uh, hey, joh, huur mij in en ik kom elke maand langs om het je te vertellen. Maar wat is ja. wat is de way to go om op de hoogte te blijven? Nou, ik denk op zich dat er qua informatievoorziening. Uh, dat er veel is. Hè. Er zijn allerlei uh, nou, uh, websites, uh, YouTube kanalen. Uh, ja. uh, um, uh, sterker nog, je wordt soms een beetje overladen met, ja. met informatie. Ja. Dus ik denk dat eerder de kunst is hoe filter ik nou de goede informatie voor mijn bedrijf eruit. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat in de combinatie zit tussen zorg ervoor dat je een goed HR team in place hebt, hè, dus, ja. dus binnenboord hebt. Want die zorgen er wel voor dat ze op de hoogte blijven. Mm -hmm. En die kunnen die, die die die shifting zeg maar wel maken. Uh -huh. Ja, en en toch, uh, ik denk dat die laag daaromheen, uh, dus de externe partijen zoals uh, nou, zoals wij, maar ook anderen, ja, die houden je wel scherp. Uh -huh. um, en die die uh, de, de goede adviseurs die pushen je wel tot weer het volgende station zeg maar. Ja, ja, ja. Als we kijken uh, naar de schoenmaker en de, en en zijn eigen schoenzolen zeg maar, hoe is het bij jullie geregeld? Nou, ik moet zeggen, wij, uh, wij zijn best een grote club. Hè? We hebben nu 550 mensen. Uh -huh. uh, wij hebben onze organisatie op HR-gebied. Uh, ook de afgelopen jaren behoorlijk uh, ja, omgeturnd. Uh, eigenlijk het verhaal wat we net deden. Dus wij zijn ook volle bak aan de gang gegaan met digitalisering. Uh, we hebben onze, ons HR-team eigenlijk helemaal opnieuw neergezet. We zijn enorm bezig met onze eigen learning en development uh, programma's en het ontwikkelen van mensen. We hebben heel veel geïnvesteerd in employer branding. Mm. Um, dus ik, ja, daar, daar zijn wij echt niet ontevreden over hoe, hoe, uh, naar wat voor resultaten we, da we daarmee uh, maken. Maar wij realiseren ons ook dat we er echt nog niet zijn. Mm. Um, Op welk gebied uh, ben je er nog niet? Nou, sommige dingen staan nog... Um, ja, nou, niet in de kinderschoenen, maar net als Learning and Development. Uh, ja, daar zijn we. Vorig jaar zijn we met een, met een eigenlijk company-breed programma gestart. En daar willen we nog veel meer. Ja, daar willen we nog veel rijker maken, zeg maar. He, dus ook het ontwikkelen van medewerkers en leiderschap. En uh, ja, die stappen die, die gaan we nu zetten. Komt. Uh uh, ze, een leven lang leren is natuurlijk is een onderwerp dat ja. steeds meer voorkomt. Komt, het, komt, komt die tak van sport steeds meer, uh, doet die steeds meer zijn intrede binnen bedrijven? Dat je inderdaad je leven lang wil leren, ook als je ergens werkt? Ja, die komt er als bedrijven um, continu bezig zijn met ik wil strategisch daar staan en ik vertaal het naar welke zeg maar, skills ja, heb ik dan nodig. Want dat wordt in de toekomst uh, wel het grote thema. Um, Kijk, we merken nu al, er zijn gewoon weinig, de werkloosheid is nog nooit slaag laag geweest, dus er zijn eigenlijk weinig mensen voor het werk wat er is. Dat is één. Twee is het werk verandert enorm de komende jaren. En sneller steeds. En steeds sneller. Je moet dat bijhouden, dus je moet gaan reskillen. En uh, zolang bedrijven telkens die puzzel leggen van, nou, ik, ik wil daar naartoe, maar dat betekent dat ik uh, deze skills nodig heb en uh, over vijf jaar, betekent dat ik nu moet gaan trainen op ontwikkeling van die skills of de mensen binnenhalen die die skills ja. hebben of de drijfveer hebben om dat te ontwikkelen. Kijk en dat is natuurlijk een mooi spel. Maar dat spel kun je alleen maar spelen met en een goede herafdeling en je, ja, je moet wel op orde zijn. Dus als je nog steeds administratie uh, en een, een klapper zit te doen ja. bij wijze van spreken, ja, ja dan, dan kun je dit soort dingen gewoon niet doen. Nee, nee, nee. Tot slot, als we toch even dat stukje technologie mee af te sluiten, als er nu iemand zit te kijken en ik, oh man, ik moet echt aan de slag. Ik heb het nog in zijn ordnetje hangen en ik heb net mijn enige digitale instrument is dat Excelletje. Twee vragen: waar moet diegene beginnen morgen? En twee, moet hij zich heel erg zenuwachtig gaan maken, ofwel is het een heel complex traject? Nou, het is geen complex traject. Wat je gelukkig ziet is dat die softwareoplossingen die zijn de laatste jaren natuurlijk ook enorm ontwikkeld. Ja, dus um, um, eigenlijk, met name voor, uh, nou ja, voor MKB, zoekt ook vaak gewoon de eerste stap in die digitalisering. En daar zijn prima oplossingen voor die laagdrempelig te implementeren zijn. Mm -hmm. uh, tegen ook niet een al te groot budget. Hè, ja. Dus in die zin uh, kun je die eerste stap prima maken. Zijn er veel SaaS-oplossingen al tegenwoordig? Of is het, ja, het uh, bijna alleen maar. Ja, okay. alleen maar? Dus geen grote ja. investeringen, gewoon nee. abonnementachtige modellen. Nee. Nee, dus je prikt in op uh, nou ja, een omgeving die er al is. Ja. Die je wel voor je eigen organisatie iets meer gaat samenstellen dan hè. Ja. Uh, dus je moet aan de voorkant wel goed nadenken. Hoe wil ik dan die workflows inrichten en dergelijke. Mm -hmm. um, en ja, het tweede is dat je, je kunt wel inrichten, maar je moet ook mensen meekrijgen. Dus je moet wel uitleggen en, en de experience zeg maar uh, aanbrengen. Maar eerlijk gezegd is de ervaring dat die uh, HR-software gaat ook steeds meer over het gemak en ja. het inzicht en... Dus wij Kort, merken even, wel... Het IT wordt bijna leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, nee, is het, nee, ja. dat is echt. Ja. Klopt. Het is natuurlijk heel anders dan uh, 15 jaar geleden. Hè, toen ja. moest je echt bouwen en software maken. Ja. En, uh, dat is allemaal niet meer. Um, nee, dus je merkt eigenlijk ook wel juist dat uh, die professionaliseringsslag die je ermee uh, bewerkstelligt, dat ook die medewerkers van onze klanten zeggen van hey, maar ja, dat is wel heel gaaf, want nou kan ik veel meer. En, ja. en je ziet ook een HR-afdeling denken, het begin is natuurlijk van uh, oh, het is een bedreiging. Maar als ze er eenmaal doorheen zijn, joh, dan, dan zie je ze vliegen, ja. want ze kunnen hele andere dingen gaan, gaan ontwikkelen. Z um, geen reden om niet meteen te starten, zeg ik. Precies, ja, Ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. helder. Uh, laatste vraag, uh, wat maakt dit werk zo leuk? Voor mij, nou, er zijn een paar dingen. Eén, um, zoals je hoorde, er is nog heel veel te doen in Nederland. Dus uh, wat het leuk maakt, is dat onze missie is echt wel om bedrijven hiermee te helpen. Mm -hmm. Um, en, en ook omdat je dan ziet wat voor effect het heeft op bedrijven. Hè, dus uh, dat maakt het heel leuk. Ik vind de combinatie tussen uh, het inhoudelijke, het technische, en, uh, maar ook de menskant maakt het heel leuk. Um, ik vind het ook heel leuk dat het toch gaat over uh, ja, ont ontwikkeling van, uh, nou ja, van, van mensen, van... Um, uh, dat is toch een beetje dat basketbalverleden denk ik, uh, want ik vertaal het toch best wel vaak naar een basketbalteam waar je de juiste mensen moet aanhaken, ook met technologie werkt en met al die stats. Ja. Um, ambitie om te winnen. Ja, in de ja. steeds hogere league komt, um, soms internationaal gaat, Nou, dat doen bedrijven natuurlijk ook. Ja. Hope uh, lol ook, on the way. Ja daarom en uh, nou, goede coach erop, goed ondersteunend team, uh, lees hire team. Dus, dus in die zin uh, is mijn lol ook wel, van het is toch wel een beetje basketbal. Uh, ja precies, ja, ja. de metafoor met, met de sport, niet voor niks dat er heel veel van die oud-sporters op de podia staan van ondernemerscongressen ja. om, uh, om de metafoor te trekken. Een logische metafoor ja. denk ik. Ja. Mag ik je danken voor dit gesprek? Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie over HR en de toekomst van HR. Uh, en over mooi werkgeverschap en wat er allemaal bij komt kijken. Een serie die ik samen maak met loket.nl. Uh, wil je meer weten? Hier is de URL voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi!